Hi, ik ben Bart, 20 jaar, uh, Studeren in Leeuwarden aan uh, stenden, hotelschool doe ik nu, tweede jaar. Uh, daarnaast uh, zit ik op de studentenvereniging, organiseer ik evenementjes en dat uh, doe ik me gewoon met heel veel plezier. Uiteraard uh, ook lekker een uh, drankje drinken in de stad en veel gezelligheid opzoeken. Dus uh, genoeg te doen in ieder geval. Buiten dat doe ik nu gezellig mee aan uh, de verkiezing voor het gezicht van Leeuwarden Studiestad. Uh, uiteraard kan je op mij stemmen, ik hoop dat jullie het doen, dus uh, nou, stem op mij en uh, veel succes!